geleden dat we zo in de auto zaten. Dat ik met de knot in, en heb ik allemaal wedstrijdsbedachten Dat is zeker waar, dat is zeker waar. Ik heb vandaag een oefenwedstrijd bij de KNS. we gaan een video opnemen ja, voor de KNS, dus dat betekent dat de Arkelhofer, die zetten hekjes neer en iedereen die dat dan wil, die kan dan zijn proefje opnemen Dan kan je dan via paardrijden.nl geloof ik of zoiets. Je moet een startpas hebben. Het kost dan vervolgens ook 57 om de proef na te laten kijken en dan krijg je het protocol online. Dus hun kijken online de proef en hun sturen je online dan het protocol en dan weet je over een paar dagen of je weet, bent dat, ja of nee. Ja. Maar we gaan dat wel gelijk doen in combinatie met een fotoshoot, want Erna komt. Dus Tess gaat keurig strak in pak. Ja, want officieel hoef je namelijk niet eens in pak. Echt niet? Nee. Ja, maar dan ben ik echt de enige die daar rondloopt in pak. Nou, weet ik niet, misschien ja, Daan ook niet. nog wel. Zijn Daan en ik, het is winning. Precies. Ja, ik wil het niet de routine noemen, maar eigenlijk ook weer wel. Want je moet laten zien hoe ver hoe de neusring zit. Je moet het paspoort laten zien. Je moet je sporen laten zien, je laars. zien, alles laten zien. En het proefje. je nog ook geen één keer uit wilt Dus ik hoop dat het in één keer gaat lukken. En ik heb er vooral heel veel zin in. We dus zijn even aan het wachten op moeders, totdat die terug is met de cap. En dan ga ik denk ik er maar op, hè? Ja. Wel. Ja. Maar als je je knotjes uitgooit, dan krijg je een week geen eten. Dus ik hoop voor je dat je ze erin houdt. Ja? Afgesproken? Ja, ja ik vind dat dat een ja is. Ik ben Tessa Altenop en doe vandaag mijn koffie samen met Miss Blondie. Het is nog 21 maart en ik heb er heel veel zin in. Alvast heel erg bedankt voor het koepe kijken. Nou Tessa, dan wil ik ook jou heel veel plezier wensen. Geniet van en rij lekker figuur voor figuur, oké? Ik nou, heb de grote bij de A, dan gaan we beginnen. A, X, C, binnenkomen in arbeidsdraf. A, X, C, binnenkomen in arbeidsdraf. C, rechterhand. Rechterhand. MF, gebroken lijn van 5 meter. MF, gebroken lijn van 5 meter. KXM Van hand veranderen. En de draad enkele passen verruimen. KXM Van hand veranderen. En het draf enkele passen per ruimte. H, de grote lijn, vijf meter. H, K, de grote lijn, vijf Arbeit, falou, gente. B, E, V. -a -v -a. B, arbeidsstap. Tussen N en D arbeidsstap. B, K, voor hand veranderen en de stap vooruit. BK hand veranderen en de stap enkele passen vooruit. Tussen Als laten strekken. Tussen B en N keubels op maat maken. Tussen B en N, keugels op maat. Uit, B. rechterhand. X, D, Rechtuit. B. rechterhand. A, afwenden, daarna R, B, stap. A, afwenden, daarna R, B, stap. Tussen X en G, half, en Ik ben heel erg blij met die proef. Goed, zo meis. Want ik denk een half jaar geleden dat je voor het laatste proefje hebt gereden. hartstikke goed gereden. Tuurlijk is dat spannend in het begin. Maar het is wel weer heel goed om toch weer te oefenen. Dat je ook weet weer waar we door de week extra aandacht aan moeten besteden. En ook voor jezelf. En dat is gewoon weer, daarom is het niet voor niets dat mensen een wedstrijdritme moeten hebben om comfortabel te worden met wedstrijdspanning. Goed zo, hartstikke lekker gereden. Ik heb net mijn proefje gehad. Ik heb een half jaar geen wedstrijden meer gereden. Ik was eigenlijk al um, heel ver in al mijn wedstrijdstress kwijtraken en toen heb ik een half jaar geen proefjes meer gereden. Kreeg ik twee dagen van tevoren te horen dat ik mijn proefje moest rijden? En kreeg ik in één keer heel veel stress. Ik ging als een plank erop en een plank erop. Um, dus zonder dat we de proef hebben ingestuurd, heb ik nu al heel veel dingen waar ik weer aan kan werken. Dus dat is ook wel weer fijn dat we weer iets hebben om naartoe te werken. Maar je vond het dus gewoon helemaal niks? Nee.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 Dat is natuurlijk wel een vrij groot ideobestand. Zeker. Maar, maar... Assa, wat is de uitslag? Ik vond dat hij niet heel heel goed ging. Maar mijn punten zijn er iets anders over. Want ik heb 190 en een punt gekregen. En dat is best wel heel erg veel. Ik ben er super erg blij mee. en Ik had eigenlijk niet verwacht. Maar ik ben wel blij dat ik zelfs op een slechte dag nog zo goed ben. Dat betekent wel dat je in de goede categorie zit. Zeker. Want op je slechtste dag haal je nog 190,5 punt. Ik ben daar echt, echt wel heel erg blij mee dat het zo is gegaan. Dat betekent dat we er goed aan gedaan hebben om jou zo lang in de bubben te houden. De -bu -bu -bu -bu. Want nu kan je zelfs als het allemaal niet lukt gewoon nog je winstpunt rijden. Ja, daar ben ik echt heel erg blij mee. Ja. Dus dat is super